Goed zo, Joyce! Hé Joyce! Hé, Blackjack! Jack! Hé, hey, Black Wil je een worteltje, Blackjack? Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack, Je mag hem helemaal Blackjack! Jack! hooi. lekker van de Hé, goed zo, Joyce! Oh, Joyce! dat de schatel er niet overheen vliegt. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Oh, Joyce! Kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce! Ho, oh, Jos! Heetjes! Goed zo, Joyce! Dat smaakt goed Joyce! Hoi, oh, je mag alles hebben Joyce. Je mag alles hebben. Oh je oog, oh Daar, Daar komt Blackjack aan. Ja, dat zat erin natuurlijk. Nee, Blackjack. Kijk eens Blackjack. Bloezes. De, De belgesloten hebben we verstopt. Oh, dat is lekker hoi. Hoi van gister. Hoi van Richard. Goed zo, Joyce! Hé, Blackjack! Appeloeszaars! Goed zo, Appeloeszaars!